Ik ben uh, reeds lang lid van het Klassement en ik gebruik het frequent om informatie op te zoeken en ook inspiratie op te doen om uh, vernieuwend les te doen. In deze lessenreeks worden de leerlingen uitgedaagd om een antwoord te zoeken op de vraag of de opwarming van de aarde een bedreiging is voor de mensheid. Ze krijgen daarvoor filmmateriaal aangereikt en op basis daarvan moeten ze vijf deelvragen beantwoorden. De lessenreeks is op de volgende manier opgebouwd. De leerlingen krijgen twee weken om al het filmmateriaal te bekijken en de twee op volgende lessen maken ze de PowerPoint, de presentatie en oefenen ze dit ook heel fijn. Het voordeel van op deze methode te werken is dat de leerlingen actief betrokken zijn. Ze moeten in groep werken en ze gaan ook echt praten over deze inhoud. En dat lijkt me echt wel een voordeel. Ik denk dat het een leuke manier van werken is en ik hoop dat het andere leerkrachten gaat inspireren. En dit is de reden waarom ik het graag deel op met.